In deze video laat ik zien hoe je in Edge in Windows 10 notities kunt toevoegen aan een bestaande webpagina deze bijvoorbeeld daarna kan opslaan en ook kan delen. Ik ben hier uh, op een site waar een interessant artikel staat en ik wil hier aan notities toevoegen en dat gaat via dit symbooltje met het potloodje. Je ziet als ik daarop heb geklikt dat er een nieuwe werkbalk zichtbaar wordt, een paarse, en hier kan ik bijvoorbeeld: uh, een kleur kiezen voor een balpen. En met die balpen kan ik dan allerlei aantekeningen op het scherm maken. Ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, nou, dat is belangrijk. Ik kan hier een uitroepteken bijzetten. En ik kan ook dingen doorstrepen die niet belangrijk zijn. Ik kan met de volgende knop kan ik zaken arceren. Bijvoorbeeld dit is belangrijk. En ik kan hier met dit knopje ook notities toevoegen. Als ik ergens op het scherm bijvoorbeeld bij dit item iets wil uh, toevoegen, dan kan ik dat in een vakje klikken. En die notitie blijft dan bewaard bij deze pagina. Als je dan kijkt wat je daar vervolgens mee kan doen, dan zie je hier dat je de webnotitie kunt opslaan. Als ik daarop klik, dan heb ik de volgende mogelijkheden. Ik kan hem opslaan in OneNote. Dus ik kan hem naar een bestaand OneNote bestand, naar een sectie die ik daarvoor kan selecteren, kan ik dat versturen. En dan blijft het hele artikel, inclusief al mijn aantekeningen, daarin bewaard. Ik kan deze pagina ook opslaan onder mijn favorieten, zodat ik hem via bijvoorbeeld de werkbalk favorieten terug kan vinden. Of ik kan dit toevoegen aan mijn leeslijst. En dan zullen dus ook al die notities die ik heb toegevoegd bewaard blijven. Als ik hier op opslaan klik, wordt die nu in de leeslijst opgenomen. Wat ik verder nog kan doen vanuit dit uh, uh, scherm, is: ik kan deze webnotitie ook delen. Er wordt dan een koppeling aangemaakt. En die kan ik bijvoorbeeld naar iemand mailen. Of ik kan die koppeling kopiëren en ergens in plakken. Ik sluit deze werkbalk. En om deze aantekeningen nu weer terug te vinden, ga ik naar mijn leeslijst. Die vind ik onder de hub. Dat is dit knopje. En daar vind je de leeslijst. En daar zie je mijn aantekeningen, mijn item, wat ik zo net heb aangemaakt. Als ik daarop klik, wordt dat weer geopend. En je ziet ook dat die paarse werpalk hier bovenaan weer zichtbaar wordt. Zodat je ook kan zien dat je nu op een pagina met notities bent. En je ziet hier al die notities die ik net heb gemaakt en die assering. Die zijn allemaal hier weer terug te vinden.